welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag dit koord haken en ik vind het echt een heel leuk idee om dit te haken um, het heeft maar drie steken en het is echt makkelijk aan te leren je moet wel even wennen en ik heb nu een grove haaknaald gebruikt en haaknaald nummer 9 en ja onbekende woollen voor mij maar goed het is my bosje Zoals als je dit misschien ergens aan kan komen maar het is, mag met ieder soort garen kan je dit haken en je kan ook een extra naald erbij zetten als je een beetje glad garen gebruikt maar in ieder geval hartstikke ja bedankt voor het kijken naar mijn youtube video's want het motiveert mij iedere keer weer om iets nieuws te bedenken en dan weer te filmen dus we gaan zo beginnen en euh, ik zou zeggen blijf kijken Ik knip deze even af, zodat, je, zodat we opnieuw kunnen beginnen. En je begint met een opzetlus. En ik weet niet of je wel eens een opzetlus gemaakt hebt, maar we beginnen er gewoon mee. Je, je draait je garen, je houdt het uiteinde aan de ene kant vast en je, dan pak je je andere einde en dan draai je je garen zo over het uiteinde heen. En dan pak je met je twee vingers het uiteinde op, en dan is dit al de opzetlus. Trek je daaraan aan het uiteinde. Dan pak je je haaknaald en je steekt in. Je maakt 3 lossen: 1, 2, 3. En dit is het begin voor je koord. Kijk je koord, ja, dat is, dit is heel lekker fluffy. Dit is echt een leuk koord voor, uh, ja, als je dit nodig hebt voor om een vest heen of uh, ja, je kan er van alles mee. Hè? Uh, touwtjes om een capuchon, door een capuchon heen of een rand ergens omheen. Het is echt mooi. Maar goed, we zijn begonnen, dus <laughs> we beginnen dus met drie lossen. Dan steek je in de tweede in en je haalt je draad op en dan steek je in de laatste steek in en je haalt je draad op dan haal je deze twee eraf en dan steek je je vinger door en dat kan natuurlijk omdat we vrij dik garen hebben en een dikke haaknaald dan haal je weer je draad om en je haalt hem door de eerste lus dan pak je die tweede lus van je vinger en dan haal je weer je draad op en door 1, de laatste lus insteken en door 1 en dan heb je weer drie lussen op je haaknaald en dan ga je weer je haaknaald eruit halen je steekt je vingers door de lussen slaat om en door de eerste lus, je pakt je tweede lus op en je haalt door je steekt in derde lus, je haalt je draad op en je haalt door en je hebt weer drie lussen dan haal je weer die twee lussen van je haaknaald af, dan steek je, je vinger in draad omhalen en door de eerste lus dan pak je je tweede lus weer op je moet wel zorgen dat je alle draadjes hebt want anders wordt het niet, niet zo netjes alle draadjes omslaan en je moet hier goed je vinger in houden anders ben je die lus kwijt, doorhalen, in de laatste lus insteken, omslaan en doorhalen, dan heb je weer drie lussen op je haaknaald je zet weer je vinger in die twee lussen, je haalt je draad weer op door de eerste lus, je steekt je draad weer in of je haaknaald in de tweede lus en je haalt je draad op in de derde lus Omslaan en je hebt weer drie lussen op je haaknaald. Je haalt ze er weer af, je steekt je vinger erdoor, omslaan en doorhalen. Door de tweede omslaan en doorhalen, door de derde omslaan en doorhalen. Dan heb je er weer drie, dan weer haal je ze er weer af je steekt je vinger erin door twee lussen, omslaan door de eerste lus, insteken, omslaan door de tweede lus en insteken en omslaan door de derde lus en zo maak je het kort en vanzelf gaat het dan, uh, ja zeg maar valt het tegen elkaar aan dus dit was echt uh, ja heel makkelijk maar je moet het wel eventjes uh, oefenen en zeker met glad garen dan moet je een extra naald pakken want anders dan glijdt het gewoon weg en dan uh, krijg je het niet voor elkaar dus door de eerste omslaan door de tweede en door de derde omslaan door de derde kijk hoe mooi dat je een koord kan maken voor uh, om een vest of waar je het ook voor wil gebruiken Je vingers erin omslaan door de eerste insteken omslaan door de tweede en weer de derde lus omslaan door de derde En deze wordt echt lekker fluffy dat is ook wel heel mooi hoor dat het uh, mooi valt gaan we het nog één keer oefenen, je haalt je steek eraf, je doet je vingers in de lussen omslaan door de eerste, je pakt de tweede lus, omslaan door de tweede en door de laatste insteken omslaan door de laatste lus en je ziet hoe makkelijk en hoe snel dat je een koord krijgt en dit koord is echt een lekker fluffy koord lekker los maar wil je een andere garen ja, dan moet je ook het bijborende haaknaald gebruiken dit was weer iedereen kan haken graag abonneren op mijn foto hieronder en hieronder staan de duimpjes graag omhoog want dan weet ik ook of je de video leuk vindt en ik zou zeggen tot de volgende video en bedankt voor het kijken